Hans had tegen mij gezegd dat alle ABC-platen weggegooid zouden worden. Moet eigenlijk... naar de vuilstort. En je rijdt hier langs lopen. Oh. En ze liggen daar dus gewoon. Ja, die je hier langs lopen, hoor. Ja. Ik oh, ga je zo jaren leren. Ze liggen tussen de bosjes daar en de kast, in. Ja. Ja, dus Hans heeft me eigenlijk letterlijk bedrogen. Ja, en dit komt op YouTube en dan kan iedereen het zien. Hans, je bent niet netjes bezig geweest.